Goedendag, het was stevig doorfietsen deze ochtend. Regen en toch ook nog wel flink wat wind en geleidelijk aan ook steeds lagere temperaturen. Maar geleidelijk klaren het wel op vanuit het noordwesten en dat leverde toch mooie plaatjes op. Flink wat blauwe lucht en slechts nog een enkele bui. Die neerslag van vanmorgen die was best actief en ook precies tijdens de ochtendspits. En dat leverde ook de meest drukke ochtendspits van dit jaar op. Hier kunnen we dat nog even zien hoe die neerslagband over het land trok in de vroege ochtend van west naar oost. En daarachter vanuit het noordwesten een aantal buien. En in het zuiden van het land waren dat ook nog best wel even actieve buien. Dinsdagmiddag is het nu wel geworden overwegend droog. En een enkele bui, nou dat is eigenlijk weer meer voor later vandaag grote verschil in temperatuur. Gisteren 17 graden, nu een graad of 7. De komende uren zal die temperatuur alleen maar verder gaan dalen. En dan gaan we eens even kijken naar de buien die er later vanavond over kunnen trekken. Misschien wel met een winters karakter. Ook vannacht hier en daar een enkele bui. Dit model, het harmoniemodel van het KNMI, laat vooral in het zuiden die buienactiviteit zien. Temperatuur die gaat dalen tot rond het vriespunt en dat betekent dat het misschien wel lokaal glad kan worden door bevriezing van bijvoorbeeld natte weggedeeltes, maar ook glad lokaal, zeer lokaal als gevolg van winterse neerslag. Eventjes goed opletten, later vannacht en ook morgenochtend vroeg, want dan zijn die temperaturen nog laag. En overdag is het redelijk rustig weer, dan blijft het eigenlijk droog op de meeste plaatsen, heel misschien in de ochtend nog een buitje en dan zien we donderdag vanuit het westen een nieuwe neerslag neerslagzone binnen komen schuiven. En die neerslagzone die brengt dan op donderdag weer regen. Goed, de kaart voor komende nacht. Want dan is het licht wisselvallig. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Lokaal kan het ook nog wel tot een graadje vorst komen. En hier en daar valt dus zo'n winterse bui. En met die lage temperaturen kan het plaatselijk best wel eventjes een beetje aanwitten. Dat is zeker niet uitgesloten. Later vannacht dus kans op gladheid of in de loop van de nacht. En ook morgenochtend vroeg, dat moet ik toch nog wel een keertje benoemen. Verder een matige westenwind. En dan morgenochtend misschien ook nog een enkele wintersbui. Die hebben we er dan nog maar eventjes ingezet, Maar ik denk eigenlijk dat in de middag het wel op de meeste plaatsen droog blijft. En dat de zon zich ook laat zien. En dan wordt het zo'n 7 of 8 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Donderdag kan het dan weer enige tijd regen als er storing passeert. En dan vrijdag een overwegend droge dag. En gaat de temperatuur weer omhoog richting de 16 graden. Dat kan best wel eens een aardige dag gaan worden natuurlijk. En dan het weekende, zaterdag enkele buien. Zondag en ook maandag, dan neemt de kans op regen wel weer toe. Maar de temperatuur die blijft vrij hoog. Nog een fijne dag.